Hoofdstuk 6 Abraham gaat op reis. Genesis 12. Ergens in een verland woont een man die Abraham heet. Hij is ook getrouwd en zijn vrouw heet Sarah. Ze hebben nog geen kinderen. Dat vinden ze erg jammer. Ze hebben wel een neef die bij hen woont. Dat is Lot. Abraham is de oom van Lot. Op een dag zegt de Heere God tegen Abraham: Abraham, je moet op reis met je vrouw. Je moet in een ander land gaan wonen. Dat land is later voor jou. Daar mogen je kinderen en je kleinkinderen wonen. Abraham houdt van de Heere God. En hij is gehoorzaam. God heeft helemaal niet tegen hem gezegd welk land het is. Maar Abraham gaat toch op reis. Omdat God het zegt. Lot gaat ook mee. Het zal wel een lange reis worden. Ze kunnen niet in één dag in dat nieuw land komen. Nee. Ze doen er heel veel dagen over. Daarom nemen ze tenten mee. Daar kunnen ze onderweg in slapen. Abram heeft heel veel koeien en schapen en lammetjes. Dat is zijn vee. Abram heeft ook kamelen. De kamelen moeten de tenten dragen. En het eten en drinken dat ze meenemen. Abram en Sarah en Lot rijden zelf ook op een kameel. Er gaan natuurlijk ook veel knechten mee. Die knechten moeten op het vee passen. Zij zijn de herders van Abraham. De Heere God zegt welke kans ze moeten. En daar gaan ze. Het is een hele optocht. Voorop rijdt Abraham op zijn kameel. Lot rijdt naast hem. Daarachter rijdt Sarah. De herders lopen bij de koeien, de schapen en de lammetjes en de grote kamelen. Ze komen elke dag maar een klein stukje verder, want de lammetjes kunnen niet zo hard lopen. Eindelijk komen ze in een prachtig land. Bij een dorpje zetten ze een tent op. Daar blijven ze eerst een poosje wonen. Er is genoeg gras voor het vee. Op een dag zegt de heer God tegen Abraham: Dit is het land dat ik je heb beloofd. Dit land heet Canaan. Er wonen nu nog andere mensen. Maar later zullen jouw kinderen. En kleinkinderen hier wonen. Het zal een heel grote familie worden. En over een hele poos zal de Heerde Jezus hier ook geboren worden. Abraham heeft nog geen kinderen, maar toch gelooft hij wat God zegt. Hij bouwt een altaar van grote stenen. Op dat altaar legt hij een schaap en dat offert hij aan de Heere God. Dan ziet de Heere God dat Abraham van hem houdt.